Hey, daar zijn we dan. Hey. Op de dag van hier. Jij ook. Hi. Ik richt mij op uh, alle wethouders, beleidmakers, etc. Want hier tegenover staat JEB. Ik ben bij de LOC en ik zeg kom maar praten. We zijn er voor met heel veel jongeren. Wat ik heel graag wil zeggen is dat uh, de inspraak van jongeren niet onderschat moet worden. Ik denk dat uh, de passie waar jongeren uh, soms een mening over kunnen, uh, kunnen uiten. En tegelijkertijd ook. De manier waarop ze dat doen, dat is een hele waardevolle manier. Is. Ik ben jeugdambassadeur, net zoals Job. En, en wij zijn hier gekomen vandaag om een workshop te houden over kinderrechten. Uh, wij, wij willen een krant maken over kinderrechten, omdat uh, sommige kinderen helemaal niet weten wat ze moeten ja, doen als ze mishandeld worden of als ze fietsen te tegen de... het uh, uh, op weg naar een hele goede samenwerking met het LOC? Wat ik belangrijk vind is dat er meer studie moet komen en dat er meer uh, voor de vergrijzing, want de vergrijzing wordt steeds meer, er komen steeds meer kinderen. En we moeten meer ook daarop focussen en de jongeren op een goed pad brengen. Dus ook voor de zorg en dat hun goede zorgverzekering hebben en de kosten wat minder worden voor iedereen eigenlijk. Veel medezeggenschap voor alle kinderen en alle jongeren. Je kan niks bedenken en regelen en wetten en regelgeving zonder ze zelf erin te betrekken. Hallo, ik ben Marja Valkenstein van het Nederlands Jeugdinstituut. Samen met cliëntenorganisaties hebben wij deze publicatie gemaakt. Ik vind het belangrijk dat er al van jongs af aan geïnvesteerd wordt in een netwerk. Want uh, je ziet heel vaak dat mensen die al uh, 18 zijn, dat ze dan pas ja, een beetje beseffen van oh, ik heb eigenlijk niet heel veel mensen waar ik op kan terugvallen. Dus ik vind het belangrijk dat er al uh, op, uh, ja, op een jonge leeftijd uh, uh, daaraan gewerkt wordt. De kinderrechten nu vertelt eigenlijk dingen over... Nou, ze hebben ons dingen geleerd over um, ja, de rechten van kinderen. Kinder ja. En ik vind het belangrijk dat jongeren die uh, uh, uh, geen problemen hebben, waar alles oké okay mee is, dat die zich ook kunnen ontwikkelen. Dat, dat daar uh, projecten voor zijn, zodat ze talenten kunnen ontdekken en met die talenten iets nuttigs kunnen doen. Beste jongeren, stay in school en heb lol. Geniet ervan om de jongeren participatie beter te laten werken. Uh, ik denk dat zo moeten eigenlijk uh, door de jongeren gemaakt worden, gedaan worden. Uh, eigenlijk participatie, iedereen doet mee zeg maar, jo uh, uh, en jongeren dus ook. Dus dat, dat zou eigenlijk vanzelfsprekend moeten zijn. En Vaak is dat ook wel zo en nu zijn er ook wel altijd wel kwetsbare jeugdgroepen waarbij het lastig is om te participeren, maar ik vind dat het eigenlijk door iedereen, dus zowel de jongeren zelf als door mensen die met jongeren werken, iedere dag weer opnieuw tot stand moet komen. Wat ik van de transformatie vind, is dat het een hele mooie impuls is om de zaak nou eens echt anders aan te gaan pakken. Wat vind jij belangrijk dat de toekomstige professional nodig moet hebben? Oh, nou wat ik belangrijk vind is dat je eigenschappen hebt zoals bijvoorbeeld inlevensvermogen. Nou wat ik belangrijk vind is de opleiding. Daarnaast vind ik ook uh, dat de uh, toekomstige professional moet luisteren uh, uh, en, en moet meedoen. En daarnaast ook moet laagdrempelig, laagdrempelig moet maken voor de klik met de cliënt. En als, er, en als er een klik is met de cliënt, dan is er een open en dan kan alles gedaan worden. Kom eens, ik ben er! Ik ben er, zegt hij. Nee, ja, ja, ja, ja, fotobom, vind ik leuk. Ah, dankjewel.